Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben in Schorop en we gaan zometeen van de Klimduin afrennen, want daar zijn we nu al op en nu zijn we in een soort bos. Hier zijn we dan bij de Klimduin. We gaan hier zometeen helemaal afrennen en ja, dat mogen jullie mee zien. En hier zo heb je een klein tafeltje. Hier zo kan je ook lekker zitten. En ja, hier zo hebben we onze woonkamer. En daar is dan de tv. Hier zo zitten we altijd op een tafel te eten. Hier is de keuken. En daar is, mijn, daar is de badkamer. Dus daar is mijn, mijn broer daar. En hier slaap ik met mijn andere broer. Hier is mijn bed, hier is mijn broers bed. En ja, hier slapen wij. Het is een soort kast. Je hebt hier van die deurtjes en het licht. Het is super gezellig in deze bedstee. We komen nu naar de duinen en we hopen om het strand te vinden. We zijn hier in het hertekant bij Bergen. Het is een hele mooie omgeving. het is super leuk in die vakantie, maar het was wel super leuk.